Bij de presentatie van de jongere onderzoeksgroep. Hier zijn Robert, Jelte, Eugenie, Jael, Loes, Isabella, Jan, Afrika, en Roos. Vooroordelen zijn dat? Het is het soort van het beeld wat je van iemand hebt voordat je diegene echt kent of de groep mensen of er iets van weet. En is dat ook een thema waar jullie dan wel mee bezig zijn en waar jullie het wel... Uh, ja over hebben wat jullie belangrijk vinden of ja het is wel erg belangrijk want het gaat iedereen wel aan eigenlijk iedereen heeft wel vooroordelen maar vaak willen mensen dat die toegeven er zijn nog veel meer kinderen en jongeren die heel graag wilden meepraten dus kom naar voren kom er gezellig bij zitten de kinderen en jongeren van yes Rijnland, Studio Mojo Stichting Jeugd en Jongerenwerking for a day oké okay, applaus voor alle kinderen en jongeren Jullie hebben onderzoek gedaan, onderzoek gedaan in verschillende, uh, vier verschillende onder... Uh, nou, vertel, Jan, vertel jij het even anders. Welke was jouw onderdeel? Ik, ik was uh, leeftijd. Groepje uh, vooroordelen bij verschillende leeftijden, wat uh, verschillen daartussen zijn. Um, we hebben onderzoek gedaan naar gender, dus verschillen tussen meisjes en jongens. Ik heb onderzoek gedaan over etniciteit. Als mensen een andere achtergrond hebben of huidskleur, dat ze dan anders behandeld worden. En jij? Ik heb uh, onderzoek gedaan naar vooroordelen over schoolniveaus. Over schoolniveau zijn hoe dan? Nou, bijvoorbeeld als uh, mensen die misschien niet zo hard aan het werk zijn, zijn gelijk dom. Maar mensen die heel hard aan het werk zijn, zijn gelijk weer heel erg slim. Hebben jullie daar zelf ervaring mee? Met, uh, met schoolniveau? Bij ja. mij op school, dan is er zo'n lerares en die zegt dan. Uh, ik zit zelf op het VWO en dan zegt ze. Nou, ik had, ne ik had net een MAVO-klas en zelfs die waren stiller. Ze van. Uh, alsof MAVO ja, ja, ja. nooit stiller kan zijn, dan VWO. Ik word eigenlijk de hele tijd um, hoger ingeschaat dan ik ben, maar als ik... Komt door de bril, dames en heren. Kom door de bril. Ga even staan, staan. Maar als ik met mijn vriend dan eigenlijk kattenkwaad uithaal, dan word ik gelijk weer lager ingeschaat. Oké. Okay. En wat voor kattenkwaad doen jullie dan? Um, ja. Dat wil ik liever niet vertellen. Daar gaan, we, daar gaan we het niet over hebben. Dat is een onverwachte vraag. Ik zie de zie ik heel erg knikken. Mag ik, mag ik ook eventjes bij u, mag ik even bij u langskomen? Of komt u even naar mij? Gaan we even hier op het randje. Dan kan iedereen u goed zien. Um, merkt, merkt u dat ook? Ja, maar ik herken het ook wel uit mijn eigen tijd. Ja? Ja, dat, ik zat op het VWO en wij hadden het idee dat de leerlingen van de HAVO veel leuker waren. Wat vindt u ervan dat deze jongeren zo dit onderzoek doen? Ja, ik vind het prachtig. Ik dacht net al van, uh, zouden ze ook uh, voor de kinderombudsvrouw onderzoek kunnen doen. Maar dat werkt misschien helemaal niet zo. Maar dat is het eerste wat ik dacht. Daar gaan we het zo na afloop even ja. eens over hebben. Ja. Grote dank, applaus voor de kinderombudsvrouw! <applaus> dit is de gendergroep. Hallo, gendergroep. Um, wat hebben jullie precies onderzocht eigenlijk? Of mensen voordelen hebben over vrouwen en mannen. We hebben ook een foto van een jongen en een meisje laten zien. En daar zeven vragen over gesteld. Toen moesten de mensen zelf opschrijven of, het, uh, of de vraag voor de, sloeg op de jongen of op het meisje. We hadden een vraag, wie is het slimst? Eén iemand heeft gekozen voor de jongen. De rest... Hij heeft allemaal aangekruist dat het meisje het slimst was. Nou, daar heb je wel vooroordelen hoor. Als dat allemaal... Uh... Zijn er nog meer? Ja, vraag. Um, hoe worden deze vooroordelen gevormd? Bijvoorbeeld in tekenfilms of zo. Dat er dan, of in oude films dat de vrouw dan thuis blijft en voor de kinderen zorgt terwijl de man naar werk gaat. En zulke dingen. En dat het je dan die ideeën oppikt. Hebben er nog andere mensen ideeën over? Ja, Loes? Wacht, wacht, wacht. Dat in uh, zo'n Bart Smit folder, dat stond dan zeg maar bij alle huishoudspulletjes, stond dan zo, en uh, dan stonden allemaal van die meisjes met huishoudspulletjes voor speelgoed, en dan stonden ze bij, uh, wil je later net zoals mama worden, zeg maar. En dat is ook super seksistisch. Oeh, ja, nee, het is echt waar. Het is waar. Zo voeden wij onze kinderen op, dames en heren. Uh, en nog meer, willen nog meer mensen hebben, hoe, hoe komt het eigenlijk dat wij dit soort... Vooroordelen hebben. Jout. Alle vooroordelen zijn ongeveer gebaseerd op een klein beetje waarheid. Maar dan moet je niet denken dat het altijd zo is. Want als je het over het algemeen bekijkt. dan doen vrouwen ja inderdaad meer werk dan mannen. Maar dat betekent helemaal niet dat mannen dat niet doen of zo. Dus dat is het hele idee. Wat hebben jullie onderzocht? Uh, ja, we hebben onderzocht of uh, bepaalde meningen over een bepaald persoon uh, verschillen als uh, het duidelijk is dat. Iemand van een bepaalde etniciteit of, uh, ja, of in ieder geval lijkt van een andere etniciteit te komen dan bijvoorbeeld Nederlands of wel op Nederlands, dat kan, ook, dat kan ook een invloed zijn natuurlijk. En wat waren daar jullie, uh, jullie uitkomsten in en van? En, uh... Nou, over het, over het meisje met een hoofddoek, want mensen vinden blijkbaar dat als je een hoofddoek hebt dat je minder slim bent dan, uh, dan als je zonder hoofddoek bent, dat je dan slimmer bent blijkbaar. Dus dat vond ik ook wel apart. <lacht> Voor wie is dit herkenbaar hier in de, uh, in de groep? Ja, want je komt het eigenlijk elke dag ja, wel dus tegen. Want ook terwijl je op het internet of aan media zit te kijken of op straat tegen iemand aanloopt. En iemand zegt: zeggen, oh, heb je weer een mogen kan. Ja, maar dat is gewoon mensen die vinden een bepaalde groep fout. En dat mag ook, maar je moet niet alle mensen van die groep gelijk beoordelen. Zodat ze weten dat je... Ja, dat je ze kent. Ja, soms lach ik het ja. ook wel weg. Maar soms is het gewoon te hard. Ja. Mijn moeder dacht een hoofddoekje. Ik ben van Marokkaanse afkomst. Um, dat hebben meest, de meeste mensen pas door op het moment dat ik mijn naam vertel. zeg maar, Ik ben 100% Marokkaans. Maar, uh, Jouw naam is? Fatima. Okay. <laughs> en um, als ik bijvoorbeeld met mijn moeder nieuwe mensen ontmoet die ik al kende. En mijn moeder ontmoet ze zeg maar... Uh, pas. En uh, dan krijg ik heel vaak te horen: wow, wauw, uh, wat praat je moeder goed Nederlands? En uh, dat is iets waar ik eigenlijk best wel een beetje gek van word om dat telkens te horen, want het klinkt inderdaad als een compliment. Uh, je moeder draagt een hoofddoek en ze praat goed Nederlands, maar dat is eigenlijk uh, het uitspreken van je vooroordeel. Want je zegt, ik, heb, ik had eigenlijk verwacht dat jouw moeder helemaal geen goed Nederlands praat, omdat zij een hoofddoek draagt, maar ik ben verbaasd omdat zij dat wel doet.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 Wat, wat kunnen we daarmee met z'n allen zo bij elkaar? Of wat moeten we daarmee? Of wat zullen we daarmee? Wie wil daar wat over zeggen? Vertel. Nou, als je dit ziet, of zo als iemand over straat loopt en je ziet gewoon dat dit het geval is. dan kun je misschien helpen. Uh, hoe dan? Gewoon daar naartoe en zeggen: wat is je probleem? <lacht> wat is je probleem? <lacht> ja, ook zo. Uh, wat is je probleem? Wel iets schreeuwen. Maar dan iets schreeuwen. Ja, hoe, doe, hoe dan? Hoe dan? Wat is het probleem? Kijk. Op een van dagen kwam ik op tv en uh, op Facebook had ze nare reacties over me geplaatst en dat het minder, minder grapjes waren. Diegene zei dat ik moslim was, maar ik ben het ook, maar als ik dat ze, ik, ik heet een moment, maar ik kan ook gewoon als christelijk zijn een moment heten, hoe kunnen ze dan, dat is een van die voordelen. Wat denk jij daar, wat hebben jullie dan advies als advies voor de grote mensen, wat, wat moeten we daarmee met z'n allen? Een wet ervoor maken. En wat voor wet dan? Geen voordelen voor mensen. En dat je anders een boete krijgt, want dan doen mensen het ook meestal niet meer. Wat ik heb geleerd is dat je mag vooroordelen, vooroordelen hebben, maar um, je moet bewust zijn dat je ze hebt en je moet er niet direct een conclusie aan vastmaken. Ik vind dat er best wel veel gedaan mag worden aan uh, het stoppen van het stimuleren van vooroordelenvormen. En uh, dat kan gewoon door uh, iets heel simpels zoals dat je niet alles mag plaatsen op Facebook, ondanks dat het uh, meningsuiting is. Um, het, het, het, het, ja, het doet mensen gewoon pijn. Wat denkt u dan als u dit zo hoort, wethouder van onderwijs? Wat ik wel mooi vind is dat, volgens mij zei Floor dat, het gaat er niet zozeer om, moeten we nou wel of geen vooroordelen hebben? Want wij zijn mensen en we hebben die kwaliteit dat, dat we vooroordelen hebben. Uh, maar wat doe je daar vervolgens mee? En uh, Dan hoor ik ook wel antwoorden bij een aantal van jullie. Uh, want waar zit vaak de oplossing in uh, nou ja, je oordeel nog wat uitstellen? En, uh, on, uh, dus contact maken, uh, vragen stellen. Uh, uh, begrijpen waarom die ander dat oordeel heeft, hoe dat gevormd is. En ik denk dat als het, hè, dat zou ook de waarde van dit soort uh, onderzoek moeten zijn, van dat je je bewust wordt dat, dat ze er zijn. En, en uh, vervolgens dat je je voor jezelf afvraagt: hoe ga ik daar dan mee om? Maar het is dus mooi dat, dat uh, nou ja, Stichting Utopia dit organiseert. Uh, en, want het zijn manieren om, als we dan jongerenbeleid maken, dat we dat ook uh, daadwerkelijk ook voor de jongeren ook goed doen, in plaats van uh, dat we wel denken dat we het weten. Ja. Groot applaus, grote dank. Ja. Applaus. Mooi, mooi, mooi. Hey meiden, wat voor onderzoek hebben jullie gedaan? En man natuurlijk. Um, wij hebben onderzoek gedaan naar um, uh, ja, vanaf wanneer je vooroordelen ontstaan... en of het toeneemt en of andere mensen het juist weer minder hebben... omdat ze oud zijn en ja, hoe dat loopt zeg maar, in je leven.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 Jullie wilden geen officieel rapport maken, toch? Nee, en dat is te saai. Ja. Nee, we dachten het is leuk om het aan een ballon te doen. USB-stick aan een ballon, jongens, het is 2017. ze Kees. Kortom, beste kinderombudsvrouw, beste wethouder, mag ik jullie verzoeken op het podium te komen? Wil je er nog iets bij zeggen? Alsjeblieft. <lacht> Heel erg dank dat jullie hier waren voor deze officiële uitreiking. En het allergrootste applaus voor de jongerenonderzoeksgroep.